Stichting Batterijen, kortweg Stibat, zamelt lege batterijen in voor producenten en importeurs in Nederland. Wij zorgen ervoor dat onze deelnemers voldoen aan het Europees vastgestelde inzamelpercentage. Tot 2010 communiceerde Stibat via advertenties en commercials. Maar de moderne consument is steeds minder gevoelig voor advertising. Hij wil geen passieve ontvanger meer zijn, maar een actieve gesprekspartner. Dit daagde ons uit om ons communicatiebeleid te moderniseren. Door de opkomst van nieuwe digitale communicatiemiddelen, zoals online magazines en social media, koos Tibat voor content marketing. Dit zorgt voor de aanwas van een nieuw en vooral betrokken publiek. Met relevante informatie activeren we nu via meerdere kanalen uiteenlopende doelgroepen. Onze kernboodschap? Meer bewustwording creëren over het belang van batterijen inzamelen. Dat doen we met twee nieuwe social media merken. De site legebatterijen.nl en een informatieve community Greenzine. We ondersteunden de kick-off van legebatterijen.nl met een wincampagne. Dit zorgde binnen één maand voor bijna 14.000 likes op Facebook en veel traffic naar de nieuwe site. Met het tweede merk... De laagdrempelige Feel Good Community Greenzine voorzien we in een behoefte. Namelijk die van de sterk stijgende interesse voor duurzaamheid. En daar maakt het recyclen van batterijen natuurlijk ook deel van uit. Via ons blog, Facebook, YouTube, Twitter, online magazines, apps en e-mailmarketing... krijgt de complete community dagelijks smakelijke content opgediend. Daardoor hebben zowel legebatterij.nl als Greenseen inmiddels een loyale schare fans. In dit natuurlijke omveld laten ze zich graag door Stibat informeren over alle ontwikkelingen rond batterijen. De resultaten van onze nieuwe social-communicatiestrategie mogen er zijn. Legebatterijen.nl en het Greenseen-platform trekken gezamenlijk 100.000 unieke bezoekers per maand. Via Facebook alleen bereikten we. Met beide merken samen, dit jaar, 5,5 miljoen consumenten. Het eindresultaat? De doelgroepen van onze twee nieuwe merken zijn in korte tijd uitgegroeid tot ambassadeurs van Stibat. Zij dragen eraan bij dat nu bijna 9 van de 10 afgedankte batterijen goed terechtkomen. Hiermee halen we niet alleen onze belangrijkste doelstelling, voldoen aan de Europese norm van 25%, we overtreffen hem zelfs. Met een percentage van ruim 42% zijn we wereldwijd koploper in het recyclen van batterijen.